Als je naar het examen gaat, check dan eerst of je alle spullen bij je hebt. Dus pen, potlood, gum, geodriehoek, passer, rekenmachine en een puntenslijper. Een spiekbriefje is op je examen niet nodig. Het eerste blad van je examen is namelijk een formuleblad met alle formules die je nodig kan hebben. Let op, die je nodig kan hebben. Het is niet gezegd dat je ze ook nodig hebt. De opdrachten in een examen zijn altijd gegroepeerd op onderwerp. Dus een aantal opdrachten bij elkaar die gaan over meten en meetkunde. Een aantal opdrachten bij elkaar waarbij je moet werken met formules en zo door. Je hoeft de opdrachten van het examen niet op volgorde te maken. Dus lees vooral eerst de opdrachten even door en maak de opdrachten waarvan je denkt dat je die goed kan als eerste en bewaar de opdrachten waarvan je denkt dat je die lastig gaat vinden voor het laatst. Op de examenopdrachten mag je gewoon schrijven. Dus onderstreep belangrijke woorden, vink opdrachten af, ga je gang. Het is jouw examen. Schrijf altijd je berekeningen op. Misschien totaal overbodig om te zeggen, maar schrijf je berekeningen op. Typ je iets in je rekenmachine, schrijf je dat op je blaadje. Als een vraag bijvoorbeeld vijf punten waard is, krijg je die natuurlijk niet met één regel met alleen je antwoord. Dus nogmaals, schrijf altijd al je berekeningen op. Controleer. Controleer of jouw antwoord een logisch antwoord is op de vraag. Controleer of je alle opdrachten hebt gemaakt. Controleer of je overal wel berekeningen hebt. Kortom, controleer. Soms heb je voor een opdracht het antwoord van een vorige opdracht nodig om verder te kunnen gaan. Soms geven ze dit ook aan. Soms, als je bij de vorige vraag geen antwoord hebt gekregen, gebruik dan de waarde. En dan geven ze je de waarde. Dan weet je dus... Hier heb ik het antwoord van de vorige opdracht nodig. Kladpapier en examenopdrachten mag je gewoon meenemen na afloop van het examen. Als het examen afgelopen is, komen de uitwerkingen en de antwoorden van het examen online op examenblad.nl. Hier kan je dan met behulp van de opgaven en je kladpapier, waar je misschien alle antwoorden hebt opgeschreven, eens controleren hoe jij je examen hebt gedaan. Dit kan je tijdens het wachten op de uitslag veel stress schelen. Of juist veel stress opleveren. Dus doe vooral hoe jij het het prettigst vindt. Tot slot, relax. Je hebt hier letterlijk jaren voor geoefend. Je kan dit. Dus succes en zet hem op.